Geef je app een naam, kies het apparaat dat je gebruikt en tik op het vinkje rechtsboven. Nu jij. Nu ga je de scherm toevoegen. Tik op de groene plusknop, kies camera, geef eventueel Marvel toegang tot de camera en je foto's. Hou de camera boven het eerste scherm, zodat je ontwerp mooi vullend in beeld is en tik op de Maak fotoknop. Dan het tweede scherm. En het derde. Wanneer je klaar bent, tik je op het vinkje rechtsboven. Schaal en verplaats eventueel de foto's en tik op het vinkje rechtsboven wanneer je klaar bent. Nu jij.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 Hier weer hetzelfde. Heb je meerdere knoppen of navigatieonderdelen, voeg dan nog extra links toe. Ga zo door totdat je alle schermen met elkaar hebt verbonden. Wanneer je tevreden bent, klik je op het terugpijltje. Nu jij. Wanneer je klaar bent, druk je op de pijl rechtsboven. Nu kun je je app gaan testen. Om te stoppen druk je wat langer op het scherm. Kies Leave Play Mode. Ben je klaar? Goed gedaan. Met het pijltje linksboven kom je terug in het projectoverzicht.